Mijn naam is Lara Babajilski. Ik heb uh, Bouw en bloeiend bedrijven opgericht al 13 jaar geleden. En ik help zelfstandige coaches, trainers en adviseurs om heel goed te verdienen. Minimaal 100.000 euro per jaar. Nou, omdat uh, heel veel zelfstandige ondernemers vinden het lastig om goed te verdienen. Ze weten niet precies waar klanten vandaan moeten komen. Hoe ze moeten werken. Hoe ze zo goed mogelijk en slim mogelijk kunnen werken. En dat leer ik ze allemaal, dat is ook een eigen aanbod te creëren, zodat ze zelf regie hebben over hun eigen leven. Altijd te kunnen verdienen als ze het willen, dat vind ik echt superbelangrijk, dat je altijd een klant kunt krijgen op het moment dat jij het wil en het nodig hebt. Dat is wat ik aan mijn klanten leer, en het geeft ontzettend veel levensvreugde, maar vrijheid ook als je het zo voor elkaar krijgt. Ik ben zeer gepassioneerd, eigenlijk al 13 jaar, om mensen daarmee te helpen. Heel veel mensen hebben iets met mijn kennis en ideeën gedaan, echt in de praktijk gebracht. En daar ben ik echt ja, geweldig trots op. Ja. Nou, als je zelf het gevoel hebt dat je nog veel moet worstelen met klanten krijgen, je weet niet precies waar je ze vandaan moet halen. Alsof je staat eens op en wat moet ik doen om aan een klant te komen. En je verdient te weinig, maar je bent wel heel erg ambitieus. Je wil echt er wel wat van maken van je bedrijf. Het is niet een hobby voor je. Dan zou ik zeggen, nou ga leren wat er voor nodig is, want kennis maakt echt het verschil. Het is niet alleen kennis, dus je moet heel veel weten over marketing, hoe werkt het precies, wat zeg je tegen mensen, wat schrijf je, hoe krijg je die klanten. Maar het is ook een, een mindsetverschuiving, waardoor je eigenlijk veel groter gaat denken. En dus heel veel mensen hebben allerlei belemmerende overtuigingen waarmee ze zichzelf klein houden. Waarmee ze zorgen dat ze niet naar buiten treden, waardoor ze zorgen dat ze veel te laag de prijzen vragen. En bij mij ga je eigenlijk die stap zetten om dat te overwinnen. En je gaat plotseling heel anders tegen dingen aankijken. Je ziet ook de klanten om je heen. Ze zijn allemaal om je heen. En je weet het zo ja, aan ze aan te bieden dat ze heel makkelijk ja zeggen. Je krijgt veel meer grip op de zaken. Het, het is... Het is Zowel marketingkennis als als mindsetkennisverandering die nodig is om een heel succesvol bedrijf te hebben. En je hebt dus een omgeving nodig van mensen die je steunt. En van mensen die je steunen, die je er doorheen trekken. En rolmodellen van mensen die die stap ook hebben gezet. Aan wie je kunt optrekken, daar kun je van leren. Ik heb zelfs iets van omgeef je met, met ja, rolmodellen die je uitdagen en stretchen. Allemaal essentieel om heel succesvol te zijn met je bedrijf.